So, ik heb een nieuwe oefening voor die week en uh, die oefening is over een snel danscompositie. compositie. So, Wat je gaat maken je eigen dans. Het uh, is heel simpel, so, we gaan naar stap 1. Je gaat kiezen over soms dingetjes die je gaat blijven in het thuis. Daarna je gaat denken over um, als je gaat interpreteren de vormen van die een bol. Zo. So, ga proberen, de bol. Dit is mijn bol. Het plantje. kleine vriend. Je gaat combineren alles bewegen dat je hebt gemaakt met deze vormen: Ja, de bol, de plantje en de kleine frame. Maar zeker, je gaat kiezen andere dingen.